Oké, okay. dat zag ik niet aankomen. Hallo mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 LSPDFR Amor En vandaag ga ik op pad met Wim, met de politie, LSPDFR voor... Maar uh, voordat ik daarmee begin, en dat hebben jullie natuurlijk al gezien aan de titel denk ik, tot ik het daar wel inzet en misschien in het thumbnail ook al, uh, nieuwe uniformen, dan dus zul je denken wat heb jij dan aan, ja dit zijn nog de burgerkleden, kleden, kleren, wauw, maar we gaan um, alles zo meteen laten zien, ik wil sowieso al een shout out geven naar Sander, maar van Sander mag ik niet te veel praten, dus we moeten het allemaal snel doen, Sander weet wel waar het over gaat, um, en sowieso naar, uh, vooral voor de uniformen, en, ja uniformen het zijn meer, uh, dingen die erbij komen en dat maakt het wel vet. En daarvoor wil ik niet Nick bedanken. Of wel Nick. Ja ik weet niet precies welke Nick. Het is in ieder geval niet Nick. Maar daar moet je zelf maar over nadenken hoe dat nou precies zit. Nick weet het zelf hopelijk wel. Um, en dan hebben we ook nog Jesselie natuurlijk van Heumots. Die kennen jullie inmiddels allemaal wel. Denk ik. Via mijn video's. Um, en ook ga ik Daan bedanken. Ik weet verder niet Daan of jij nog een iets hebt. Maar in ieder geval jouw naam op discord is staan want daar komen we zo meteen ook op maar we gaan beginnen bij de motor en bij de motor zie je dan moet ik wel even snel iets aanpassen en dat is namelijk bij wedden en dan moeten we even wind aan en wind uitzetten en dan zie je dat stomme trillen want je zag de tezer trillen maar kijk eens aan hier we hebben sowieso een GoPro zitten naast de helm zo we hebben um, ja, een uh, hoe heet het? Mot motorola geloof ik een portofoon. een taser natuurlijk want we zijn taser dragen bevoegd om, de, uh, om het linkerbeen, pepperspray zie je wapenstok, achter de boeien en een zaklamp en natuurlijk de holster aan de andere been. Ook een microfoontje bij de helm bij de mond. En dat was de motor. Dan hebben we nog uh, ja, wegmisbruikers, ook een GoPro om de borst. En waarom dat nou? Ja, omdat we natuurlijk lekker vloggen, vlogger zijn ofzo. Staat die eronder er al de hele tijd? Ik geloof het niet. Uh, ja, hetzelfde systeem eigenlijk. Dan het steekvest. Nou, ook hetzelfde systeem. VP. Steekvest kort. VP kort. Kogelwerend. Die is ook anders. Kijk eens. is een ander kogelwerend uh, vest. En wat je nou ziet is dat je gewoon het steekwerende vest eronder kunt houden. Dat wordt niet meer vervangen. Dus die is anders. Kogelwerend kort. Hetzelfde systeem. ME allemaal niet aangepast. Noodhulp oud allemaal niet aan Deze wel, namelijk de nieuwe ambulance uniformen. En daarvoor moet ik Daan bedanken. Dus bedankt Daan. Uh, we hebben wel nog gewoon de oude ook hoor. Uh, en deze natuurlijk. Wat hadden we nou nog? Onopvallend. Ja die is verder ook niet aangepast. Dit is er nog niet aangepast. Ook niet aangepast. Burger die hadden we net aan. Ja, deze dan kogelwerend voor de wegmisbruikers video. We moeten binnenkort. Of ja ik noem het wegmisbruikers. Vooral omdat het uh, Steekwerende vest voor niets is um, niet geel gemarkeerd dus en achteren wel. Voor de rest is het eigenlijk gewoon een soort van opvallend uniform. VP kort kogelwerend. VP kogelwerend. En dat was hem eigenlijk. Vandaag gaan we gewoon lekker op pad met uh, steekvest kort. En dus mogelijk kogelwerend kort. We gaan in ieder geval naar binnen want we kleden ons helemaal even netjes om. Zoals het hoort met de tatoeage natuurlijk. Want ja, die zagen jullie net ineens niet en dan ineens weer wel. Maar dan moet ik helaas met de trainer... Uh, aan gaan passen. Maar ik praat geloof ik alweer te veel volgens Sander. Dus uh, ik ga snel beginnen. En ik zie jullie zo meteen. Zoals jullie zien is er nog maar één voertuig over. Dat is de in 16 vandaag. Helemaal niks meer. Dus uh, die pakken we vandaag dan ook. En laten we zo meteen even voertuigcontrole zien. Um, en dan gaan we de straat op. Ik moet wel alvast even erbij zeggen. Uh, dat je waarschijnlijk de airco hoort naast mij. Als je hem niet hoort, fijn. Als je hem wel hoort, sorry daarvoor. Maar het is zeg maar nu 28 graden op mijn kamer. Buiten is het, geloof ik iets van 34. En, eh... Uh, wat deed die nou? Nou, voedselcontrole. Die gaat gewoon de rood achter. Doen we zo meteen nog wel even. Maar dus, het is uh, warm. En het zou donderdag, aanstaande donderdag voor mij, en die donderdag hebben wij met z'n allen geloof ik al overleefd. Dus zou het zelfs, um, 40 graden worden hier in Zuid-Limburg. En daar hou ik niet zo van. Oh, wat heb ik gedaan? Want ik moet werken. Wat is die motor nou allemaal aan doen? Die is helemaal gek geworden. Die. Goedag. We gaan een zien. Nou de reden dat ik je aan de kant zet is je, je hele rijgedrag, alles bij elkaar natuurlijk, maar ook dat je geen helm draagt. Ik vraag hem van waar is jouw helm en zeg wat de fuck maakt jou dat nou uit? Nou, goed, taalgebruik. Ik krijg van mij meerdere bekeuringen uh, voor het uh, door rijden. Um, even kijken. Krijg je nog van me? Geen helm. En gevaarlijk rijgedrag. Het zijn flinke bekeuringen. Maar je mag natuurlijk ook niet verder rijden zonder helm. Dus je zet je op. En anders uh, moet je lopen. maar even afstappen dan? Hoi. Oh. Goed. Bekeuringen worden thuisgestuurd. En ik wens je een fijne dag. Juju. En laat zijn motor staan en gaat... Lopen, dat is goed, wat mij betreft. Ik hou hem niet tegen. Er is hier mogelijk iemand illegaal aan het jagen. Uh, we houden rekening natuurlijk met iemand met een vuurwapen, maar we houden niet rekening met dat die persoon op ons gaat schieten zijn namelijk al te plaatsen. Daar ligt wel een beest dier bij. Hij heeft wel een vuurwapen. Nu zei iemand mij dat ik nu op de G druk. Maar er ja, komt niks. Uh... Hey luister eens, ik wil even dat jij je wapen in ieder geval aan de kant.. Uh... Uh, nee, ik vertrouw hem echt niet joh. Hij is het thuis vergeten. Uh, die kan ik geloof ik gewoon navragen oh oh oh rustig rustig nee blijven dus niet hoe deed ik dat ook alweer ik had daar een knop voor dat ik hunting license kon vragen ik vraag sowieso even want dat is gewoon geen jachtpistool dat is gewoon een desert eagle zo te zien dus ik wil graag een uh, identiteitsbewijs zien en dan kan ik gewoon kijken of die een wapen hij heeft verder geen nou oh, wacht even Wow. Hold up. Hij heeft geen, hoe uh, het, gun uh, permit het gebeuren. Dus je bent uh, bij deze wel even aangehouden voor boden wapenbezit. Ik vind het een beetje een raar verhaal allemaal. schiet hier een dier, dood midden op straat. Nou um, ja, goed, ik ga het deze gunnen, maar ik wil de wapen even hebben. Maar ik kan die niet zomaar afpakken natuurlijk. Deze laat mij even afslepen, dus zijn auto's, zo te zien, die kan hier niet blijven staan. Misschien dus als dat nog gaat, voordat mijn collega ter plaatse is. Zo te zien, net niet. Oké, okay, neem we maar mee. En dit beestje moeten we maar even naar hier zien te krijgen. Nee, dat gaat niet lukken. Ik uh, ga er geen moeite verder voor doen. Want ik word helemaal gek van al die tutors. En alles. En iedereen die gewoon doorrijdt. En nergens iets om geeft. Dus uh, ik geef ook nergens meer iets om. 1201, dat 12 is 1201. 12 Spannend. Zo die kamar. Nou net. We zijn gestolen. Een nou ja, B-klasse zo te zien. Oké, okay. dat zag ik niet aankomen. Uh, ja, met sproeter erbij. En een heli. Nee, wat doe je nou? Ja, pak hem zelf maar. Mag de politie nou wel of niet uit een voertuig schieten? Niet rijdend, maar stel nou hij stopt ineens en hij begint weer te schieten, mag ik dan terugschieten? Mijn voorraam is toch ook kapot. Ik uh, hoop dat het allemaal goed blijft gaan, dat mijn game niet zegt van uh, doei. Maar ik wil wel een uh, <tiedert> uh, AT erbij. Daisy. Oh, ik word hier zo gestoord van. Hè? Dan halen ze je in en vervolgens, als ze je inhalen, want ze rijden veel veel te hard, dat ging de zullen. Dan houden ze in omdat ze denken. Ja ik snap niet wat ze dan doen. Daarachter komt uh, een witte DSI-uiten. Shit. Er zitten er twee mannen in waarschijnlijk. Als er niet meer zijn. Waarvan er eentje op ons dus schiet. Ben ik dood? Nee. Kut. Sorry voor het schelden. Rip we kan ermee, kan ik weer.. Uh... Jammer! Maar er stond wel snel iets een beeldcode voor um, met uh, weet het? Um, melding afgerond. Maar, wat gaan we nou doen? We gaan ik één melding aannemen en dat is mooi geweest voor vandaag. Maar wat ik wilde.. Um, nou pakken die wel gewoon meteen. Um, wat ik nog wilde zeggen en vragen: hoe zouden jullie dit oplossen? Wat zouden jullie doen? Zouden jullie zeggen van ja? Um, of hebben jullie ook geen idee hoe je dit oplost? Of zouden jullie zeggen je moet gewoon beginnen met te schieten? Want ik ben niet zo snel van het schieten meteen vanuit de auto dan en uh, wilde achtervolging met schieten. Ik wil ook niet te veel collega's meteen opvragen, want dat vind ik ook zo riskant tot er ineens heel veel backup wordt gevraagd en een crash game meer maar ja dit is natuurlijk ook geen optie doodgaan dus uh, ja jullie in uh, weet dat ja dat ik uh, hoor graag wat jullie ervan denken ik hoor een ambu ik zie een ambu uh, er wordt een overlast gemeld achter zo te zien nee niet ah, jawel hier zo hoi oh, staan we luister eens even wat ben je in godsnaam hier aan doen ga je niet tijdskaart oké okay. Uh, luister eens uh, kameraad uh... ik ben bij deze uh, niet aangehouden maar je gaat wel met mij mee in de Turan. Um... ik moet je dan wel even ik moet hem dan wel even arresteren puur omdat ik hem anders niet in die uit kan zetten maar ik wil hem niet die snelweg op laten lopen misschien liep je ook wel naar hier achter om daar weer de stoep op te gaan maar dat weet ik niet um... Goed, we draaien om we zetten hem anders even bij de spoedeis en hulp hier neer. Puur zodat we kunnen even rustig kunnen praten. Maar dan uh... ja, overlast was het wel. Het was gewoon gevaarlijk. Maar uh, ik denk dat we hem anders moeten bekeuren voor. Uh... Um... Uh, ja, weet je wat? Ik bekeur hem gewoon voor uh, lopen op de snelweg. Ik weet niet of dat een. Uh... Een bekeuring ding is. Snappen jullie wat ik bedoel? Een overtreding? Ik denk het wel. Uh, maar ik uh, laat hem verder gaan. En hij krijgt hem thuis gestuurd. Trouwens nog een leuk effect. Sticky wheels. Nu blijven de wielen zo staan hoe ik ze neerzet met mijn stuur. Als ik nu gewoon instap. Ja dan doen ze een beetje raar. Maar in principe als ik dus mijn stuur zo neerzet. Nogmaals ze doen nu een beetje raar als ik weer uitstap. Maar ze blijven wel zo staan. Snap je? Dat is wel beter. Ik jullie bedanken voor het kijken. En uh, ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn. Ik meen tot ik iets met de ambulance ging doen. Of wil doen. Maar ik heb alleen nog geen ambulance waarmee ik een video uh, in gedachten had. Dus wel licht dat er nog een ambulance verschijnt in mijn mailbox. Of hoe dan ook. Uh, een ambu die nog niet gereleased is. En anders pakken we gewoon een bestaande ambu. Ik zou zeggen tot dan. Joejoe.